In het zuidoosten en oosten van het land was er deze ochtend nog mooi ochtendrood te zien... Maar weldra werd ook daar de bewolking dikker. En was de paraplu nodig? En die paraplu is vandaag in heel het land nodig. En ook maandag zal dat nog zo zijn. Want die storing die die regen brengt, die is ook morgen nog boven onze omgeving aanwezig. We kunnen ook mooi zien op de radebeelden. Een uitgestrekt neerslaggebied precies boven ons land. Nou, dat gaat dus voorlopig nog wel door, wat stroomopwaarts. Is er ook nog veel neerslag? Op de weerkaart zien we zondagochtend een lage drukgebied ten noordwesten van Groot-Brittannië. En bijbehorende storing ligt dus over ons land en zal voorlopig ook aanwezig blijven. Op hetzelfde moment is er ook een hoge drukgebied aanwezig boven Rusland... dat zich geleidelijk aan steeds meer gaat uitbreiden richting Scandinavië. En dat betekent dat de stroming in ons land gaat veranderen vanaf woensdag zo'n beetje. Want dan krijgen we in plaats van een zuidelijke stroming een oostelijke stroming... en zal de aangevoerde lucht ook geleidelijk aan kouder worden. In de animatie is dat ook mooi te zien dat die stroming omgaat. Eerst die zuidelijke stroming met de regen en vanaf woensdag dan geleidelijk aan die ooststroming die erin gaat komen. Die uitloper van het hoge drukgebied richting Scandinavië gaat daarvoor zorgen en vanuit Rusland komt er dan ook geleidelijk aan steeds koudere lucht. Ik wil niet zeggen dat het direct ook heel mooi weer gaat worden, want er is erg veel vocht aanwezig onder in de atmosfeer en dat zorgt ervoor dat er toch veel laaghangende bewolking zal zijn maar dat er ook bijvoorbeeld nevel en mist tot ontwikkeling kan komen, zeker ook omdat op dinsdag en woensdag er nauwelijks wind staat boven ons land en dat kan alleen maar dat grijze weer extra stimuleren ik zet de animatie weer aan want wat we dan mooi kunnen zien is dat die ooststroming er ook voorlopig in blijft Tweede helft van deze week, maar ook in het weekeinde, is dat het geval. Temperaturen zullen dus geleidelijk aan steeds verder gaan dalen. Of dat volgende week ook nog doorgaat, na 5 december, dat is nog even de vraag. Maar daar kom ik zo op. We gaan eerst weer even terug naar de kaart van maandag. Dan zien we veel wolkenvelden, temperaturen tussen de 8 en de 10 graden... en van tijd tot tijd regen of motregen bij een matige wind uit zuidelijke richtingen. En naarmate de, de dag voor het gaat de wind geleidelijk aan afnemen. En in de avond wordt het ook overwegend droog op de meeste plaatsen... Denk overigens wel dat op maandag er minder neerslag valt en dat er vaker droge momenten zijn dan deze zondag. Maar goed, al dat vocht is dus aanwezig. En in de avond en nacht naar dinsdag... dan kan er op uitgebreide schaal nevel en mist ontstaan. En dat is toch wel iets waar we dinsdag ook rekening mee moeten houden... dat dat een grijze dag zal zijn. Sterker nog, ook woensdag verloopt waarschijnlijk op veel plaatsen grijs en bewolkt. Wel droog. En de temperatuur die gaat dan geleidelijk aan dalen. Want we zien die oostenwind erin komen. En de maximumtemperatuur die daalt dan naar zo'n 3 tot 4 graden. Onder de 5 graden gaan we uitkomen. Ook de nachttemperaturen worden laag rond het vriespunt zal het over het algemeen zijn. Maar lokaal kan het ook echt licht gaan vriezen aan het eind van deze week. Laten we nog even naar die neerslagkansen kijken. Want die passen mooi bij het beeld dat ik net heb geschetst. Zondag en maandag dus nog steeds grote kans op regen. Maar dan een hele reeks droge dagen. En vanaf 6 december wordt de kans op neerslag weer wat groter. En dat komt omdat dan niet helemaal zeker is of die oostelijke stroming erin blijft. Mogelijk dat de stroming weer gaat draaien. Daar kom ik zo nog eventjes op. We kunnen ook even naar het temperatuurprofiel kijken en dan zien we dat zeker het eerste deel het allemaal vrij zeker is voor de temperatuur. We zien dat vanaf woensdag, donderdag die temperatuur echt wat lager gaat uitkomen met ook kans op die vorst. Maar vanaf 5 december, 6 december zien we een duidelijke band rond het gemiddelde ontstaan en dat betekent dat er veel meer onzekerheid in de verwachting gaat komen. Zo'n pluim kunnen we ook in detail bekijken. En dan ziet het er zo uit. En dan zie je ook dat het model wat dan 50 keer rekent... eigenlijk vanaf volgende week met 50 verschillende uitkomsten komt. Want daar lijkt het echt sterk op. Er zijn uitkomsten die gaan voor 12 tot 14 graden maximaal vanaf 6, 7 december. Maar er zijn ook uitkomsten die het nog steeds onder het vriespunt houden. Kortom... Hier kunnen we niet zoveel mee. Het is gewoon afwachten welke kant het opgaat. Die temperatuurverschillen, dat heeft natuurlijk ook te maken met die onzekerheid in de windrichting. We zien hier een grafiek, elke kleur is een windstreek. En wat dan opvalt is dat we zondag en maandag over het algemeen het rood en oranje zien. En dat staat voor een zuid-zuidwestelijke stroming. Maar vanaf woensdag komt er dan blauw en paars in de kaart. En dat betekent dat we naar een noordoost tot oostelijke stroming gaan. En die oostelijke stroming die is dan een groot deel van, volgende we of van komende week... Uh, ja overheersend met andere woorden die oostenwind dat is vrij zeker tot en met het weekeinde. Maar volgende week, vanaf zo'n beetje 6 december, ik heb het al eerder gezegd, zien we ook weer de andere kleuren van het palet terugkomen. En dat betekent dat ja, het allemaal een stuk onzekerder wordt. We hebben natuurlijk wel in het achterhoofd de 30-daagse, want die liet voor 5 tot en met 12 december ook nog wel een kouder beeld zien dan gebruikelijk. Dus er is wel degelijk ook een kans dat die oostelijke stroming er gewoon in blijft en dat het ook volgende week nog koud blijft. Nog een fijne dag.